Hallo allemaal, in dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe je uh, uh, plagiaat kunt voorkomen als je een werkstuk aan het schrijven bent. En uh, ik neem hier als voorbeeld uh, een werkstuk over het verhaal van de geboorte van Athena, uh, die je hier ook op de plaatjes ziet. Uh, dit plaatje, daar zie je bij Zeus uit het hoofd, zie je Athena geboren worden. En ook uh, hier zo zie je natuurlijk uit het hoofd van God Zeus uh, dat da Athena geboren wordt. En uh, ik neem jullie even mee in het verhaal. Uh, hier zie je de twee, uh, de twee uitersten. Je hebt hier de apen die alles naaapt en niet zichzelf kan bedenken. En hier iemand die hard aan het werk is en zelf een mooi werkstuk aan het schrijven is. En uh, ik laat jullie even zien hoe dat werkt. Kijk, hier uh, komt een werkstukje naar voren. Athena, een der Olympische godinnen, werd op een buitengewone manier geboren. Ze ontsprongt immers aan het hoofd met een volledige wapenuitrusting aan, waaronder ook de Gorgokop, waaraan zij op bijna ieder kunstwerk te herkennen is. Nou, waar heeft die informatie nou vandaan? Uh, dat zie je hier, ze heeft bijvoorbeeld dit boek gelezen waarin staat dat de Athena werd geboren uit het hoofd van Zeus. Uh, ze heeft deze fase even bekeken en daar is te zien dat uh, zij uh, wapens aan heeft en dat haar Gorgomasker, dat is om hier op het schild te zien, uh, dat zij dat bij zich heeft. En uh, hier ze heeft ze ook nog op een website gekeken, namelijk theoid.com een goede website over de mythologie. En er staat bijvoorbeeld iets over de Olympian gods. En deze persoon was een uh, Olympische godin. En dat heeft ze gecombineerd. Uh, daar heeft ze behoorlijk wat tijd in gestoken, zoals het klokje hier uh, laat zien. En uh, daar heeft hij dan een, uh, ja, een mooie eigen tekst van gemaakt. Dat is eigenlijk uh, hoe het werkt. En zo zo uh, komen veel websites tot stand. Zo komen boeken tot stand. Uh, zo komt een goed werkstuk tot stand. In al die tijden dat deze uh, onderzoeker bezig is geweest met werken en lezen, is deze apen bezig geweest met nootjes, kraken en lekker eten. En als hij ook opeens iets moet vertellen over Athena, dan denkt hij, hey, dat kan ik ook. En hij komt met precies hetzelfde werkstukje aan. Nou, dat is natuurlijk niet eerlijk. Uh, en uh, ja, dat, dat noemen we plagiaat. Uh, als je gewoon zomaar het werk van iemand anders overneemt. Uh, en doet bijvoorbeeld het van jou eens, ja, dat is. Gewoon, uh, dat kan niet. Uh, dan krijg je een voor, meestal. Uh, als je dat op de universiteit doet. Uh, heb je grote problemen. Als je dat als wetenschapper doet. Uh, dan, uh, ja, dan kun je je titel kwijtraken. Kortom. Uh, het is uh, gewoon uh, niet toegestaan en uh, iedereen snapt al waarom. Maar ja, hoe kun je het voorkomen? Want uh, zo makkelijk is dat nog niet. Uh, dan zeggen ze vaak, ja, je moet in eigen woorden schrijven. Nou, dan gaan we eens even een voorbeeldje van uh, geven en kijken of dat dan misschien uh, geen plagiaat is. Uh, bijvoorbeeld in dit uh, verhaal, daar zit het woord ontsproot in. Ja, ontsproot is een beetje een oud woord. En dat gaat het aapje nou in eigen woorden vertellen. En dan krijg je dus uh, eigenlijk precies hetzelfde verhaaltje. Alleen ontsproot is veranderd in zij werd geboren. Uh, ja, zijn dat nou echt de eigen woorden van het aapje? Nee. Uh, je kunt niet even een paar woorden aanpassen en dan doen we of het hele verhaal van jou is. Die aap heeft nog steeds niks gedaan. En uh, ja, dit is gewoon nog steeds uh, hartstikke fout. Dus helaas, uh, nou uh, nog een poging om het plagiaat te voorkomen en nee, je dat werkstukje weer in je aap denkt oké okay, weet je wat ik ga het hele verhaaltje in mijn eigen woorden zetten, Athena was een Olympische godin, ze werd op een vreemde manier geboren in plaats van een buitengewone manier, uh, namelijk uit het hoofd van Zeus met al haar wapens aan met de volledige wapenuitrusting. Ook met de gorgo-kop, eh, waaraan je haar kunt herkennen, waaraan ze op bijna ieder kunstwerk te herkennen is. Dit is weliswaar een, uh, een vertelling in eigen woorden, maar eigenlijk zijn het nog steeds gewoon de woorden van, uh, van de onderzoeker, van de vrouw rechts. Uh, dus ja, dit is gewoon ook uh, puur kopieergedrag. Uh, ook hier uh, kun je als het goed is geen voldoende mee halen. Uh, maar ja, wat moet je dan wel doen? Want je hebt toch geprobeerd om het in eigen woorden te doen? Nou, dit zijn niet echt de eigen woorden, dit is uh, een met andere woorden. Uh, nou, wat kun je dan wel doen? Eén uh, tip. Uh, gebruik meerdere bronnen. Uh, doe net als die onderzoeker. Gebruik meerdere bronnen. Doe niet alleen maar één bron, zoals uh, hier links. Maar uh, ga meerdere dingen bekijken. zodat je ook uh, ja, moeilijker echt één bron aan napraten bent. Uh, maar dat je informatie uit meerdere bronnen kunt combineren. Uh, dus dat is alvast uh, een tip. Ja. Uh, nou, daar hebben we de tekens. Uh, wat ook uh, erg verstandig is, is dat je uh, vragen stelt en antwoorden geeft. Ja, als je dat aan het doen bent, dan wordt het al heel snel als je je eigen antwoorden aan het formuleren bent. Wordt het ook je eigen verhaal. Dus niet als je een verhaal ziet van, oh ja, dat is wel interessant, dat gebruik ik. En dan uh, even knippen, even plakken en op, we zijn klaar. Nee, uh, maak echt vragen en, uh, en uh, maak er antwoorden bij. Soms zijn die vragen al gesteld door de docenten. Uh, dan is het gewoon makkelijk om daar antwoord op te geven. Doe dat dan ook gewoon. Uh, soms kun je zelf vragen bedenken. Uh, en uh, ja, hoe meer vragen je stelt, hoe betere vragen je stelt, hoe beter het werkverkijker wordt. Dus dat is een, een goede tip. Daar heb je uh, okay. uh, nog een goede tip. Als je bang bent dat je iemand napraat uh, dat je dezelfde woorden gebruikt, leg dan die woorden weg. Hè? Uh, al die dingen die je gelezen hebt ter voorbereiding van je werkstuk, leg ze even aan de kant. Niet helemaal weg, want stel dat je iets vergeten bent. En dan kun je het er even bij pakken om te kijken hoe het ook weer ging. En hoe dat detail zat of hoe dat verband lag. Maar leg ze in principe even weg. En probeer het gewoon uit je hoofd te vertellen. Dan weet je zeker dat het, ja, dat het jouw versie is. Dan weet je zeker dat, jij, dat het jouw woorden zijn. Ja, en is het eigenlijk onmogelijk om. Uh, om uh... Om, om iemand na te apen. Um, dan. ja, Hoe kun je het nog meer voorkomen? Tip 4 zijn we al. Uh, oefen jouw verhaal gewoon even op een vriend, een broer of een ouder. Dus een zus mag ook trouwens. Maar uh, uh, ja, na apen. Uh, niet je eigen woorden gebruiken. Uh, vertel het verhaal gewoon eens een keer in eigen woorden tegen een broer. Zonder dat je de bronnen erbij hebt. Uh, en als je dan bijvoorbeeld dit soort woorden gebruikt. Uh, ontsproot. Uh, dan. Dan krijg je al vrij snel, als het goed is, zo'n reactie. Dat eh, is dan weer wat zoveel En dat is geen woord wat je normaal in een normaal gesprek zelf zou gebruiken. Uh, dus uh, ja, uh, doe dat dan ook niet in een verhaal. Je dus zeg dan gewoon, werd geboren. Ja, en dan krijg je al vrij snel zo'n reactie. En dat is uh, veel leuker. Uh, okay. Ja, en uh, als je zelf een verhaal wil vertellen, wat echt je eigen woorden is. De meeste verhalenvertellers die gebruiken typische verhaalwoorden. Zoals, er was eens, of het oude probleem was, of ja, alsof dat nog niet erg genoeg was. En toen kreeg hij hulp van, puntje, puntje, puntje, en plotseling gebeurde er dit. Hè. Dat zijn manieren om een verhaal spannend te maken. Dat soort woorden kun je natuurlijk gewoon gebruiken. Uh, hier heb ik uh, mijn eigen versie dan uh, verzonnen. Er was dus een opgrond, die heette Zuis. En het probleem was dat hij niet meer kon denken, want oh, want alsof dat nog niet erg genoeg was, voelde hij een hoofdpijn alsof er iemand met zijn speer in zijn hersens roerde. Maar gelukkig he, kreeg hij hulp van Hephaistos die klaarstond met zijn bel en die hakte dat hoofd in tweeën en plotseling pjoen, en kwam daar een groot uit met wapens. Um, en wie was dat? Athena. Als je op die manier te, te werk gaat, dan heb je al heel snel een klein eigen verhaaltje. Goed, dat waren de vijf tips tegen plagiaat. Ik hoop dat je nou iets beter weet wat het is, waarom het niet kan en wat je er tegen kan doen. Heel veel succes met jullie eigen werkstukken en eigen verhalen. Tot ziens!